Welkom! Deze keer neem ik u graag even mee in deze tussenwoning aan Bosveld 429 in de wijkraam. Voetgangersgebied voor de deur. Deze wijk is gebouwd in de jaren 70. En ik zal snel doorheen lopen. Morgen is dit huis te vinden op internet, op onze eigen website en op Funda. Daar kunt u alle informatie vinden: meterkast, toilet, provisiekast, woonkamer. U ziet aan de voorzijde geen directe overburen. Elektrische sierhaard hier gemaakt en de zithoek aan de achterzijde. Tuingerichte woonkamer. Via de tuindeur lopen we in de onderhoudsvriendelijke achtertuin. Heel verhard met klinkers. En de poort naar de achterzijde, waar de parkeergelegenheid is voor deze wijk. Een gemoderniseerde keuken met koelkast, vriezer, werkblad, kookgelegenheid en oven. Een nieuwe tussendeur met glas. De eerste verdieping is de badkamer, een keer gemoderniseerd. Er is een verlaagde vond ingekomen met spotjes, wastafelmeubel, radiator, douchecabine en uiteraard mag het hangend toilet ook niet ontbreken. Een indruk van de slaapkamer aan de voorzijde met een wastafelmeubel, twee tuinelramen. Dit is een gelijkwaardige kamer, dus een snelle blik. De rest ziet u morgen op internet. Uitgebreide fotoreportage. Derde slaapkamer op de eerste verdieping. Vaste trap naar de tweede verdieping. En op de voorzolder is de hoogrendement CV combi ketel geïnstalleerd. Merk daal erop. En de witgoed aansluitingen. Hier is slaapkamer 4. Grote slaapkamer. Netjes gestuuukt. Dakkapel is geheel vernieuwd. Breder kozijn is er gekomen. Kunststof met HR-beglazing. En hier ziet u het parkeertrein aan de achterzijde. Kortom, kindvriendelijke wijk, Basisschool De Springplank op loopafstand, waarop kinderopvang is, winkelcentrum Drossaarten is op loopafstand en onze fietsafstand in ieder geval, en vier slaapkamers dus geschikt voor een groot gezin of voor starters die een groot gezin willen stichten. Bel of mail ons om een afspraak te maken, dan leid ik u graag rond en kunt u het met eigen ogen beschouwen. Tot ziens!